Welkom in oud in de provincie Antwerpen. Een groene gemeente in de Kempen, waar je nooit veraf bent van sprookjesachtig natuurgebied zoals de Lierman. Kempenaars zijn gastvrije mensen en harde werkers. Zoals de innovatieve telers van de door de lijst begeerde Den Berg tomaten. tomaten. We nemen een kijkje in Bentotom. Dit is de naam van de serre waar ze nieuwe tomatenrassen uitproberen. Hans en Karin delen er al meer dan 30 jaar lang hun passie voor tomaten.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 In de serre Benteltom zitten ze met een vergrootglas op elke groeifase van de tomaat. De ideale omstandigheden worden gecreëerd om ze te laten uitgroeien tot gezonde vruchten vol smaak. Voor de lijzen telen ze exclusief een breed assortiment. Van kleurrijke snoeptomaatjes tot authentieke tomatensoorten waarvan de opvallende zwarte joem en de tomaat van vroeger de pronkstukken zijn. Een goede tomaat moet een tomaat zijn als je die begint te eten dat het sap eigenlijk naast je kaken loopt. Er zijn zes dingen heel belangrijk. Dat is ten eerste smaak, ten tweede smaak, ten derde smaak, ten vierde de uitstraling, ten vijfde de deelbaarheid en ten zesde de productie.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 Als wij op restaurant gaan en er staat tomaatgarnaal op het menu, dan is de verleiding altijd heel groot om tomaatgarnaal te nemen. Deze kleurrijke knapperds kan je gewoon zo eten. Zo is er de yum, die je smaakpapillen genadeloos in vervoering brengt, of de tomaat van vroeger, die ideaal is om je salades zowel qua smaak als kleur mee op te vrolijken. Lees er meer over op lijzen.be.